Goedemorgen, middag, avond. Het is vandaag zaterdag. Hoe gaat die Tess? Hij gaat op zich best goed. Het is wel wat stijver en wat schrikkerig. Oké. Okay. Ja. En hoe is het met je laarzen? Ja, maar ze zijn kak straks, zei ze. Hartstikke mooi. Ik hoop dat die, dat die nieuwe laarzen dan wat stijver zijn. En dat die jou dus helpen dat je niet te veel je hak omhoog kan doen. En als je nu al meteen wil kijken of ze wat hals wil strekken, dat zou hartstikke goed zijn. Zo, ja. Drijf die achterbenen naar voren. Zelf mooi los zijn in je arm. Goed. Ja, daar. Ja, en dan hieruit mooi dat achterbeen naar voren. Zo. Ja. Ja, goed zo. Geef aan en druk dat achterbeen naar voren. Goed zo. Nou, waar je er klaar voor bent, ga je zo rustig aandraven. Neem je tijd. Goed zo. Zo mag ze blijven. Vooral goed voelen wat er onder je gebeurt, hè? Ja, goed zo. Hartstikke mooi. Kijk maar. Dus je hoeft niet aan de lange, losse teugel. Wel zachtjes in verbinding. En dan ga je steeds een beetje schijnovergangen maken. Dus dan ga je steeds een beetje kijken. Kan ik naar de bijna stap... En rustig die draf weer verruimen. Goed zo, daar. En weer rustig naar voren. Zo, ja. niet omdat je hard wil, maar omdat je grote passen wilt maken. Goed zo, ja hoor, ja hoor. Goed zo, keurig. En nou goed opletten. Als ze zacht, betekent niet dat ze harder moet. Maar ze mag niet in slaap vallen. Goed zo, daar. Goed zo, en daaruit rustig weer naar voren. Dus dat je steeds zoekt naar een tempo dat je denkt, oh, daar heeft ze het best wel zwaar. En daaruit rustig weer naar voren. Goed zo, heel mooi. En laat je niet in de verleiding brengen dat je meer aan één teugel zit als aan de ander. Hè? Jij probeert te voelen wat wil zij. En daar corrigeer je haar steeds op. Zo, zonder dat je meegaat in hetgene wat voor haar moeilijk is. En als het natuurlijk niet aan je been is, dan mag je echt wel even wat meer naar voren rijden. Zo, ja. Maar leer jezelf dat je zoveel mogelijk doet met je kuiten. Niet te veel met je enkel. Ja, en steeds zeg je tegen haar, doe maar hals strekken. Doe maar die neus naar de grond. Ja, goed zo. Goed zo. Je hoeft daar ook niet heel lang te blijven. En dat kleine, gewoon even dat kleine aantikken. Twee, drie passen. En dan weer kijken of je die ontspanning kunt houden in het voorwaarts. Goed zo. Ook hier, makkelijk zitten en die achterbenen onder je doordrukken met je kuiten. Ja, en let op dat je teugel niet in een boog komt te hangen. Achterbeen naar voren, hartstikke goed. Makkelijk zitten, je onderrug los, hè. Zo, ja. Ja, goed zo. Echt mooi aan, twee teugels. Dus jij voelt hele lichte druk met twee mondhoeken. Let op, die linker teugel dat hij niet steeds in een boog komt te hangen. En die overgang naar het draf vindt ze ook moeilijk, hè? want dan moet ze echt die rug loslaten. Zo, ja. Dus dat die nog niet... Heel goed. Helemaal perfect lukt. Het is helemaal niet erg. En meteen weer kijken. Kunnen we de draf weer een beetje terug en kunnen we de draf weer naar voren. Zo, en ze mag ontspannen, maar niet aan de losse teugel. Goed zo. Dat ze dus in verbinding naar beneden zakt. Komt je teugel los te hangen, moet je dus een beetje meer aandrijven van achter. Goed zo, twee teugels, twee teugels. Let op je pols links. Goed zo, want als je pols strak is, is je hand ook strak. Echt belangrijk voor jou dat je vanuit die schouder los bent. Ja, goed zo. Goed zo, en dan moet je ook weer kijken, want wat doet ze dan? Dan zakt ze naar beneden en dan krult ze zich een beetje op. Dat voel je, dan komt die teugel los te hangen, hè? Dus dan drijf je eigenlijk meteen weer die achterbenen naar voren. Goed zo, niet omdat je harder wil, maar omdat je wil dat die achterbenen het werk doen. Let heel goed op, voordat je aangalopeert dat je je benen lang houdt. Niet met een opgetrokken been. Ja, ja, onderweg check je ook weer even jezelf. Vanaf je kruin tot aan je tenen. Zijn je schouders nog goed? Is je nek recht? Zijn je schouderbladen los? Is je rug los? Zeker je onderrug, hè? die is los. Die zorgt dat je billen niet uit het zadel komen. Is je bovenbeen lang? Is je hak lager als je teen? Je hak hoeft niet aan de grond te zitten, maar je hak is wel lager dan je teen. Goed zo. Heel goed. Heel mooi, heel mooi. Heel mooi. Daar, ja, heel mooi. Ja, geeft niks. En je hoeft er niet boos om te worden, maar dat je het ze leert. Al gebeurt het honderd keer, dan wordt ze alleen maar een grote sterke meid van. Goed zo, steeds voelen. Nergens leunt, ik heb wel zachtjes contact, maar geen leunende druk. Goed zo, keurig, keurig. Goed gereden, zelf weer voelen. Ben ik zelf mooi los, is mijn onderrug los. Goed zo meisje, goed zo meisje. Goed zo, en lekker stappen, lekker uitstappen zo. Goed er Tess, goed zo. Zeker omdat je zijn begin, ze is een beetje stijver, voelt ze. Dacht ik is dit even belangrijk voor vandaag. En je ziet ook wel aan haar lijf dat het heel goed voor haar is. Uh, dat ze ietsje meer, wat meer... We hebben een tijd gehad, dat was die hals heel mooi gespierd. Maar nu beginnen die halsspieren een beetje in tweeën te ontwikkelen. Dus dan moeten we weer even helemaal naar dat laag, om weer die hele hals op te rekken. Goed zo. Hartstikke goed. Lekker gereden. Ik heb natuurlijk nieuwe laarzen. En daar ben ik alweer wat voorzichtiger mee en zo. Maar wat het nadeel is, is dat ze nog stijvig zijn. Dus ik moet heel erg mijn best doen, omdat niks meer flexibel is. Mijn les ging heel erg goed. Alleen, ik vond het best wel erg lastig om weer op mijn kont te zitten. En ook lastig om de dingen die ik heb geleerd om die toe te passen. Want dat is weer andere koek. En ja, voor de rest ging het wel uh, goed. Je mag weer actie gaan ondernemen. Kom maar. Ja? Ja! Er zit wel een soort korstje iets op. Ja, geen korstje, maar wel een laagje dat het niet meer helemaal open open is. Je neusboggelhondje. Kom spring! Spring! Hallo blondie! Grote woei grote dag. Ja. Grote woeiedag? Grote woeiedag, het begint te woeien en te regenen en, uh... <middels> Nou, ik wacht in de auto even tot de is. Dan kun jij lekker in de regen verder rijden. Een beetje naar voren. Het zit een tijdje later um, en ik heb een natte cap en ik ben zelf een mat als het regent en ik heb een regen gereden, Dus uh, ja, ik ga nu even alles te maken en schoonmaken. Zin in. Het is donderdagavond, dus dat is een springavond. Ik heb vanavond niet te moeilijke lijnen neergezet, gewoon lekker op de volte, dat we even goed aan ontspanning en techniek kunnen werken. Dat je benen ook echt stil zijn, omdat je echt druk en je balans op die beugels hebt. Goed zo. Rustig licht rijden, herhaal je hulp en je galopeert weer aan. Goed zo. En goed met twee teugels blijven sturen. Hè? Zelf goed in balans erboven blijven. Goed zo. Geeft niks. Deze kant vindt ze moeilijk. Rustig aan. En weer terug. Maak je lang. Oh. Goed zo. Daar, Let op dat ze ook hier, je hebt wel verbinding, maar dat ze niet aan je leunt. Hè? Als ze het moeilijk vindt, gaat ze leunen. Dus jij leunt niet aan haar omdat jij het moeilijk vindt en zij niet aan jou omdat zij het moeilijk vindt. Goed zo. De haar. Dit is heel mooi. Dus op de sprong echt heel zacht in je hand. Laat het ze zelf uitzoeken. Dit is geen hoge wiskunde, dus dit kan zij zelf. En als het goed is, hoeft dit voor jou ook geen hoge wiskunde te zijn. Of is dat het wel? Oké. Okay. Dus heel lekker los in je lijf. Heel lekker. Hand mooi luchtig. Ja, goed zo. Oh, nog een keertje. Goed zo. Nee, nog een keertje. Heb je hem net te veel aan de rechterteugel. Dus dan blokkeer je net iets te veel het rechter achterbeen. Goed zo, makkelijk. Echt je hand lekker los. Je schouders zijn los. Als je maar die druk op je beugels. Ontspan. Goed zo. Geeft niks. Dat vindt ze ook gewoon moeilijk. Dit is gewoon haar moeilijke kant. En juist al als we haar dan een beetje loslaten, moet ze en zelf beter gaan kijken. En ze heeft jouw hulp niet. Dus je kan niet aan jou steun als ze het moeilijk vindt. Zo, ja. En vaak als je ze dan als ze het moeilijk vindt en je gaat ze tegenhouden, gaan ze alleen maar hangen en harder. Zo, ja. Ja, goed zo. Heb je hem al gezien, Toby? Goed. Opvangen, ontspannen. Opvangen, ontspannen. Goed, opvangen, ontspannen, steeds je hulp herhalen. Ook als ze aan je wil hangen, niet terughangen, maar blijven herhalen. Dat je hier vooral tegen haar zegt, balans op jezelf. Doe het maar zelf, doe het op je eigen benen. Goed, jij zit daar keurig, mooi, onafhankelijk en in balans bovenop. Heel mooi. Makkelijk, makkelijk. Lucht, hè, met je hand op de sprong. Dus probeer niet op de sprong om naar je toe te halen. En ontspan. Goed. Goed zo. Goed zo. Het is nog best lastig hè de controle over te geven. Goed zo. Het is goed Tess om die balkjes, ik vind genoeg zo voor vandaag. Dit was al best lastig om zo die controle over te geven hè. Uh, dus ik wil niet te veel die schuine lijnen, want dan ben ik bang dat ze weer het tempo van je nog meer van je over gaat nemen. Weet je wel wat we de laatste tijd een beetje hebben? Goed zo.